Nee Mariska, echt niet. Ik ken niet zoveel mensen. Je moet begrijpen, ik ben net verhuisd en ik ken daar nog helemaal niemand. Of, weet je wel, ik ook heel vaak hoort, ik heb gewoon niet zoveel vrienden. Maar is dat echt zo? Of heb je ken je misschien veel meer mensen dan wat jij denkt? Hi, mijn naam is Mariska van Heel, ik ben van Bespoke Bayou TV... ...en ik help netwerkmarketeers op weg in hun business en op social media zodat ze hun dromen kunnen verwezenlijken en vandaag ga ik het met je hebben over hoe ontdek je je netwerk in netwerk marketing dus blijf kijken mijn business ben ik begonnen vanaf de bank en ik vond het en kan ik je vertellen, want alles wat ik hier als eerste zei in de video over, uh, ik ken helemaal niemand en ik heb zo weinig mensen om me heen, uh, ik gebruikte ook mijn ziekte als excuus, want ja, ik ben ziek, ik lig de hele dag op de bank, ik heb niet de kans om naar buiten te gaan en mensen te ontmoeten of nieuwe mensen te ontmoeten in mijn leven, uh, ik wilde niet uh, de mensen lastigvallen die ik al kende, uh, nou, ik had allerlei excuses en verzin het allemaal maar. Maar toen werd mij duidelijk gemaakt dat het toch wel handig was om een lijst te maken. En vandaag ga ik het daarom met je hebben over de Chicken, Dream Team en Dirt lijst. En zoals je voor mij inmiddels gewend bent, kun je deze lijst downloaden via www.bispookbiju.nl forward slash download 3. Onder de video. Vind je de knop waar je op kunt klikken en je aan kunt melden om deze gratis freebie nou, te ontvangen en mee aan de slag te gaan. Maar waarom zou je nou een lijst moeten maken? Nou, Allereerst omdat als we dus uit ons hoofd bezig gaan, dan roepen we al heel snel dat we maar heel weinig mensen kennen. Maar wanneer je daadwerkelijk echt even voor gaat zitten, zul je merken al heel snel dat je eigenlijk veel meer mensen kent dan je denkt. En deze lijst, en onder andere ook nog een, een lijst die in dezelfde uh, freebie zit, is de uh, frisje, uh, je geheugen even opfris lijst, of zoiets dergelijks, uh, waar je dus eerst mee aan de slag kunt gaan voordat je de Dream Team Dirt lijst en Chicken lijst gaat invullen. Dus bij deze vul in ieder geval allerlei namen in. We beginnen eerst met de Dirtlijst. En wat is een dirtlijst? Nou, ik wil daar niet de eer voor in, uh, ja ik wil niet daar de eer voor nemen. Ik heb deze uh, tip via Romy Neustadt. Zij heeft geschreven Get Over Your Damn Self. Een geweldig boek. Wanneer je serieus wilt zijn uh, en bezig wilt zijn met je business, netwerk marketing business. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dit echt wel een boek vind die moet je dan gelezen hebben. Echt super to the point en down to earth schrijft ze over haar belevenis in de netwerkmarketing en ook alle valkuilen die ze tegen is gekomen en hoe je die het beste kunt omzeilen, zodat je ze niet tegenkomt. Ik bedoel, waarom dezelfde valkuilen instappen als een andere netwerkmarketeer, terwijl zij je al aan de hand kunnen nemen en kunnen zeggen wat je wel moet doen? Een van de dingen die ik dus heb geleerd in de laatste anderhalf jaar is, luister naar de mensen die het al uitgevonden hebben. Want... Het is zo, zonde van je energie om weer het wiel uit te vinden. Romy schrijft echt met ontzettende humor. Uh, het, schrijf, het leest heel makkelijk weg. Het enige is dat het wel in het Engels is, maar heel veel netwerkmarketingbedrijven, waar jullie voor werken, zullen ook van origine Engelstalig zijn. Dus ik ga ervan uit dat het geen probleem is om dat te lezen. Oké, okay, we gaan aan de slag. We beginnen dus met de Dirtlijst. En de Dirtlijst heet, Dirt is voor modder, uh, verviezigheid, dat is als je het heel letterlijk vertaalt, vandaar dat ik dat dus ook niet gedaan heb. Maar dat is eigenlijk de lijst en daar schrijf je dus tien mensen op die alles van je aannemen, omdat ze van je houden. Dus dat zijn je, je, je naaste vrienden, dat is je man, dat is je moeder, dat is je vader, uh, dat zijn je nichtjes, dat zijn je beste vrienden. Uh, ja, dus eigenlijk de mensen die ook al zou je ze... Uh, Viezigheid verkopen, dan nog zouden ze het kopen, omdat ze zo ontzettend veel van je houden. Oké, okay, daar schrijf je tien namen op. Vervolgens ga je door naar je Dream Team lijst. En daar, dat zijn de leuke, daar ga je 10 mensen opzetten waar je heel graag mee zou willen werken. Mensen die jij heel graag in je team zou willen zien. En dit is echt, uh, echt business gericht, dus niet het product, niet. Uh, kijken van of dat mensen zijn die het product zouden willen kopen. Maar dit is echt om te kijken of dit mensen zijn die, dus in je team, die jij in je team zou willen hebben. En het feit dat je ze daar opschrijft wil niet zeggen dat ze ook daadwerkelijk in je team gaan komen. Want dat is altijd nog steeds hun eigen beslissing. Maar ik zal een voorbeeld geven. Mijn man staat bijvoorbeeld op mijn dreamteamlijst. En een hele goede vriendin van mij staat op mijn dreamteamlijst. Die inmiddels trouwens ook in je team zit. Maar mijn man bijvoorbeeld, die... Uh, heeft totaal geen interesse in deze uh, marketing business. Hij Heeft zelf een heel druk eigen bedrijf. Maar desalniettemin de zou ik hem wel heel graag in mijn dreamteam willen hebben. Dus hij blijft gewoon voor altijd op mijn lijst staan. En wie weet in de toekomst, ze weet het maar nooit. Dus denk er zo aan. Het zijn dus mensen waar jij heel graag mee zou willen werken. Waarmee jij heel graag uh, op vakantie zou willen. Uh, tijd mee wil doorbrengen. Waar je echt van denkt van dat zijn mensen waarin mijn Netwerk marketing business echt big business kan maken. Dus echt een mooi, florerend bedrijf. En die mensen kunnen je daarbij helpen. Schrijf die op in je dream team. Nogmaals, even ter herinnering. Het zijn geen mensen die, oh, het zijn geen mensen dus die dan per se ook in je team komen. Als je dat even onthoudt, dat is heel belangrijk. Oké. Okay. Dan gaan we op de lijst voor de uh, chickens. De chickenlijst. Nou, wie zet je nou op de chickenlijst? Nou, het, het handigst is om daar de mensen uh, waar je bang voor bent. En dan bedoel ik niet bang in de zin van, uh, maar bang voor, uh, je hebt bijvoorbeeld een hele goede vriendin. Je ziet dat zij heel goed is in wat ze doet. En je denkt echt van, nou, zij zou echt een geweldige asset zijn voor mijn team. Dat kan trouwens dus ook iemand zijn die op je dream -team lijst staat. Maar je durft haar niet te vragen, omdat uh, ze komt heel intimiderend over misschien. Of uh, je denkt, ja, zij heeft de zaken gewoon allemaal al voor elkaar. Wie ben ik om haar te vragen om in mijn team te komen? Uh, Eigenlijk, ja, iemand die je niet durft te vragen. Om welke reden dan ook, dat kunnen een heleboel verschillende redenen zijn. Maar iemand die je absoluut denkt van, wow, die zou echt wel geweldig zijn voor mijn team, die... Zet je dus op je chickenlijst als je die niet durft vragen. Om welke reden dan ook. Je kan de reden erbij zetten. Dat hoeft niet. Uh, wat ik al zei. Mensen die dus in je dreamteam zitten. Of die je daar hebt opgeschreven. Kunnen dus ook terugkomen op je chickenlijst. Oké. En. dan wil ik niet dat je niet in de hik schiet gelijk. Want dan uh, nou denk je. Ja maar dan staat ze op mijn chickenlijst. En dan moet ik ze gaan uh, benaderen. En dan moet ik dit en dan moet ik dat. Nee. We zijn alleen maar dingen aan het opschrijven, lieve mensen. We hoeven nog helemaal niks. En uiteindelijk gaat, uh, ga ik er nog een tv-uitzending uh, of een aflevering aan wijden Hoe je de mensen van je chickenlijst het beste kunt benaderen. Daar gaan we nu verder niet op in. Maar ze staan er gewoon nu op. Het is meer dat je gewoon voor jezelf een lijst hebt waar je weet van oké. Okay, dat is de lijst waar ik mee aan de slag wil. En dat is de lijst waarvan ik weet van dat zijn mijn ultieme 10 mensen per lijst. Oké, okay, dan hebben we dus de uh, frisse geheugen op lijst. En dat is een lijst. daar ga ik morgen tijdens de Facebook live veel verder op in. Maar daar ga je gewoon een heleboel namen op zetten die maar gewoon in je hoofd opkomen. En wees even zeker ervan dat je morgen naar de Facebook live gaat kijken voor verdere instructies over deze lijst. Oké, okay. um, ja, dus vergeet niet te downloaden op www.bispo.nl slash download 3. En dan kun je aan de slag met je chickenlijst, je lijst, je uh, verfris je geheugenlijst en opfris je geheugen. Is een gewoon allemaal rare naam. En uh, natuurlijk je uh, dirtlijst. En die is heel belangrijk, die dirtlijst, want daar ga je mee beginnen. Oké, okay, dan heb je alles opgeschreven en dan ga je dus aan de slag. En wat ik al zei, je begint met je dirtlijst. Dus als eerste, zeker als je nu net nieuw begonnen bent in de netwerk business, ga deze mensen persoonlijk benaderen via een, een sms'je of via een WhatsApp of via de Facebook Messenger of telefoontje. Maar het he allerbelangrijkste alle is, maak persoonlijk contact met ze en nodig ze uit voor als je gekozen hebt tussen wat je wil aanbieden, hè, dus of jij de business aan gaat bieden of dat je je product aan gaat bieden, dat laat ik aan jou. Maar nodig ze dan uit voor een avond of een middag of een, een online avond of iets dergelijks, waar jij je enthousiasme gaat delen met hen. En daarna ga je aan de slag met de lijst die ik dus gezegd heb waar we morgen verder op ingaan tijdens de Facebook live. En dat is de opfris geheugen Fris je geheugen op lijst, het maar Maakt niet uit. In ieder geval een lijst die je nu voor altijd heel dicht bij je in de buurt gaat houden. Zodat je je dream team lijst, je chicken lijst en je dirt lijst altijd gevuld kunt houden. Want we hebben er nu 10 opgeschreven, Maar het is de bedoeling dat je uiteindelijk daar iedere keer weer nieuwe mensen op zet. Op het moment dat je de mensen af gaat halen. En de mensen die er af gaat halen, dat zijn de mensen die instappen met het product... Of die instappen met de business of allebei. Maar verder laat je anders die mensen altijd erop staan. Tenzij ze daadwerkelijk tegen je zeggen dat ze absoluut niks meer van je willen horen over dat onderwerp. En anders blijven ze voor altijd op de lijst. En het zegt niks over uh, of je ze dan wel of niet benadert. Want je, de, van alle namen die je op gaat schrijven, we gaan er echt een heleboel zijn die je nooit zult benaderen. Om welke reden dan ook. Maar het helpt wel om te ontdekken dat je veel meer mensen kent dan dat jij denkt. Oké, okay. vraag van de week. Weet jij hoe groot jouw netwerk dus eigenlijk echt is? Heb je daar wel eens naar gekeken? Laat het me weten in de reacties hieronder. Super tof. Oké, okay. hartstikke bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het waardevolle informatie vond. Zo ja, deel het dan met je team of met jouw mensen, zodat ze hier ook wat... He, zodat ze ook verder kunnen en ook de freebie kunnen downloaden en kunnen gebruiken om ook weer verder te komen in hun business. En vergeet niet het YouTube kanaal te liken of in ieder geval te subscriben, wordt het in het Engels genoemd. Dan kun je, eh, voortaan helemaal geen, hoef je geen aflevering van Bispo Bio TV meer te missen en dus ook geen training en gratis resources. Oké, okay, ik zie je volgende week weer bij Biesprook bij uw tv. Doei!